En ja, dat is echt een mega doel, maar ik ga er wel alles aan doen om dat doel te bereiken. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video, want in deze video ga ik je vertellen hoe ik ben begonnen als ondernemer. Dit was een van de meest gestelde vragen toen ik een Instagram poll had gedaan. Het liefst zou ik jullie willen vertellen dat ik al heel mijn leven ondernemer wilde worden en uh, dat mijn vader dat ook is en... Uh, Heel leuk, mooi, fantastisch verhaal. Maar dat is niet zo. Dus ik ga je vertellen hoe ik ben begonnen als ondernemer. En uh, vooral ook hoe ik nu ben beland in wat ik nu doe. En het verschil met wat ik toen deed. Dus laten we een beetje naan. Goed. Ik begon als ondernemer in april 2018. En uh, ja, natuurlijk komt de eerste vraag van ja, wanneer ben je dan ondernemer? Uh, laten we het even zo zeggen dat wanneer je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, dat je dan in principe zelfstandig ondernemer heb, bent en dus je eigen bedrijf hebt. En ik had... Um... Eigenlijk in die periode geen bijbaantje. Want ik was op zoek naar iets wat ik nog naast mijn stage kon doen. Ik was toen bezig met afstuderen van het hbo. En um, ik wilde eigenlijk niet weer in de supermarkt werken. Um, kranten bezorgen. Dat heb ik niet gedaan. In de supermarkt trouwens wel. Um, als jullie het leuk vinden om een keer een video te zien over alle baantjes die ik heb gedaan. Laat me dan ook even weten. Want het zijn er echt... Heel veel en ik heb er echt wel heel veel grappige verhalen over. Dus als je daar interesse in hebt, laat het even weten in de comments. Maar um, ja, goed. Ik wil dus een ander bijbaantje um, voor daarnaast om toch nog wat extra te verdienen. Want ja, vaak een stage betaalt niet genoeg geld om uh, op jezelf te kunnen wonen alleen. Ik um, had toen een hostessbedrijf gevonden... Uh, in Amsterdam en daarin was het dus een voorwaarde dat je jezelf dus inschreef als uh, freelancer. Ik um, had daarvoor eigenlijk al wat aanvraagjes binnen gehad voor video en af en toe voor social media. Maar ik was toen nog best wel jong. Ik was toen 21 en um, mijn ouders hadden echt zoiets van uh, ja uh, eigen bedrijf 21, doe even normaal, weet je wel. Ja, zoals iets van, uh, weet je, als jij gewoon nog een normaal bijbaantje kan zoeken, doe dat. Dat is gewoon veel beter, weet je ik hoop dat de zon niet door gaat komen want hij is best wel fel um, dus goed ik uh, had me daar ingeschreven dus ik ging werken als hostess en toen dacht ik nou dan ga ik nog een paar andere bedrijven erbij zoeken gewoon als bijbaantje dus ik had dan door de week mijn stage voor 40 uur in de week en dan op een zaterdag en soms ook op een zondag werkte ik nog um, of in de avonduren als hostess en dat betekende dus dat ik of in winkels werkte um, of op grote beurzen of events werkte uh. Ik heb op heel veel events, uh, beurzen en voor grote merken. Merken zoals Mazda, Chanel, uh, Gulen. Um, Levi's heb ik heel veel gewerkt, was ook altijd heel erg leuk. Um, ja, dus ik heb op heel veel events gewerkt, beurzen gewerkt, voor heel veel grote merken gewerkt. Um, bijvoorbeeld in Park Broekhuis gewerkt, um, voor Shell gewerkt. Um, You name it, ik heb voor heel veel bedrijven gewerkt. Dat was ook echt heel leuk, de mensen die jou ontmoeten was wel heel gezellig. Alleen, um, ja, weet je, ik heb hbo gestudeerd. Um, ik wilde natuurlijk een master doen. Op een gegeven moment zeg maar merk je dat je daar tegen een soort van plafond aan loopt. Het is eigenlijk altijd hetzelfde liedje. Tuurlijk, ik weet zelf ook wel dat hostessenwerk echt niet hogere wiskunde is. Maar dat hoeft ook niet, weet je. Als je het gewoon leuk vindt, en dat is het ook. Um, ja, je spreekt super veel mensen, je komt heel veel mensen tegen, je kan echt je netwerk uitbreiden. Ik vond het echt heel leuk om te doen, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, dit wil ik gewoon niet de rest van mijn leven gaan doen. En dit is ook natuurlijk niet de main reason waarom ik als zelfstandig ondernemer ben begonnen. Ik had al wel het idee van, hé, hey, ik vind video's maken echt het allerleukste wat is. Um... Hoe ik daarmee begonnen ben, heb ik een keer een video over gemaakt. Maar dat is al een hele lange tijd geleden. En die is waarschijnlijk ook niet zo goed. Dus als je daar een nieuwe video over wilt, laat het even weten. Dan uh, ga ik daarmee aan de slag om daar een veel betere video van te maken. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, ja, dit is niet hetgene wat ik de rest van mijn leven wilde doen. Ik wil toch wel meer de social media video kant op. Ik, uh, ja, dat wilde ik heel graag, maar ik wist niet per se hoe ik dat moest doen. En ik had natuurlijk her en daar wel een aanvraagje. Maar het was niet zo dat je zegt van, wow, um, hier kan ik de rest van mijn leven mee leven of zo. En um, op een gegeven moment heb ik tegen mezelf gezegd, oké okay, Demi, je moet je focus gaan verleggen. Want op het moment dat je dus heel veel events doet en grote beurzen doet, dat is allemaal wel leuk. Maar dat, ja, als je dan bijvoorbeeld naar videomarketing toe wilt, dan kun je daar niet op focussen. Omdat je dus nog twee dingen tegelijk aan het doen bent. Dus op een gegeven moment heb ik eigenlijk dat allemaal afgekapt. Precies een paar maanden voordat de corona begon. Ik denk vier of vijf maanden voordat de corona begon. Dus het was een hele goede set voor mij. <laughs> Extra grote uitdaging. Ja, dus dat, was, dat gebeurde vier of vijf maanden voor de corona. Maar ik was toen ook weer aan het studeren voor mijn master. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, weet je wat? Um, op het moment dat de corona begon, dat was in maart. Toen moest ik eigenlijk mijn scriptie gaan schrijven. En dat was ook precies de periode waarin er dus wat opdrachten bij mij wegvielen. Omdat er, um, ja, want de klanten had die in de, onder, in de horeca zaten. En um, ook klantafspraken dus niet doorgingen. Of filmlocaties niet doorgingen. Dus um, ik vond het lastig, maar aan de andere kant heb ik tegen mezelf gezegd, weet je wat Demi, je moet je nu gewoon gaan focussen op je studie, want als je nu je best doet voor je scriptie, dan ben je over drie maanden klaar en dan kun je weer volop gaan focussen op videomarketing. Dus, um, nou, hè, jammer natuurlijk, want je krijgt te maken met coronacrisis, dus je hebt en minder geld en je bent aan het studeren, dus letterlijk de muren komen op je af. Maar dat is dus gelukt, ik ben toen in één keer geslaagd en... Um, toen uh, heb ik langzamerhand het weer opgebouwd. Ik uh, heb nu ook sinds een paar maanden mijn nieuwe bedrijfsnaam, Grow Video. Want hiervoor heette ik dus altijd Demi Groen. Heet ik nog steeds. Maar mijn bedrijfsnaam heette dus ook Demi Groen. En ik weet niet, het sprak me gewoon echt niet meer aan. En vooral als je dan zo aankomt van... Hoi, ik ben Demi Groen van Demi Groen, weet je wel. Dus ik had zoiets van... eh, Er moet echt gewoon even wat anders voor komen. Um, ik had al heel lang een bedrijfsnaam in mijn hoofd. Um, maar ik had er gewoon niet heel veel mee gedaan. Ik dacht, oh, er moet vast wel een betere naam zijn. En, en, dan, en dan ga je tips zoeken van mensen die dan um, ja, ook allerlei andere tips geven. Misschien ook wel uh, tips geven waardoor je juist weer van je pad afwijkt. Of van de naam die je al in gedachten had. Op een gegeven moment heb ik er gewoon een klap op gegeven. Ik heb gezegd, oké, okay, grow video. En hier gaan we gewoon weer verder. Klaar, niet meer omzoemelen. Gewoon gaan met die banaan. Dus um, daar ben ik nu heel veel mee bezig. Ik ben uh, klaar met mijn branding en dat soort dingen. Uh, mijn website wordt nu gebouwd. En um, ja, waar ik naartoe wil? Een goede vraag. <laughs> nee, ik, ik ga het eigenlijk gewoon zeggen. Waar ik naartoe wil is dat ik de autoriteit word op het gebied van videomarketing in Nederland. En ja, dat is echt een mega doel. En het hoeft ook niet te zeggen dat ik dat doel ga bereiken. Maar ik ga er wel alles aan doen om dat doel te bereiken dus um, dat is hoe ik ben begonnen als ondernemer en um, het wil echt niet zeggen dat je soms als je begint als ondernemer echt totaal weet wat je gaat doen ik vind ondernemer nog steeds een, ja, een trial and een error je hebt te maken met verschillende mensen verschillende bedrijven verschillende regels en uh, het is voor mij elke dag nog een challenge maar ook echt heel erg leuk om te doen en uh, mocht je vragen hebben over ondernemerschap Kijk dan even eens mijn video van hoe start je een eigen bedrijf zonder geld. Dat is deze video. En um, ik ga daar binnenkort ook een deel 2 over maken. En die zal ik later ook taggen in deze video. Zodat je eigenlijk een compleet beeld hebt hoe jij ook kan beginnen met ondernemen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!